Onderzoeksvraag. Hoe kunnen we activerende werkvormen aanpassen, zodat leerlingen met stof op een volwaardige manier kunnen participeren? Eerst zullen we het hebben over wat stof is. Daarna wie stof kan hebben, wat de oorzaken zijn, wat de kenmerken zijn, hoe wij als leerkracht onze lessen kunnen aanpassen aan deze leerlingen en hoe dit in de praktijk kan gerealiseerd worden. Wat is STOS nu precies? STOS staat voor spraak- en taalontwikkelingsstoornis. Dit wordt ook wel dysfasie genoemd. In elk geval is er meer aan de hand dan een taalvertraging en is er sprake van hardnekkigheid en van een stoornis. Het is heel moeilijk om een duidelijke lijn te trekken over wat STOS nu precies is. Er is veel variatie in de taalprofielen van jongeren met STOS. Problemen met betrekking tot de taalontwikkeling kunnen zich situeren op het vlak van taalbegrip, taalproductie of beide vlakken. Als tweede gaan we onderzoeken wie er stof kan hebben. 5 tot 7 procent van de kinderen in Nederland hebben een taalontwikkelingsstoornis. Er zijn net zoveel kinderen met een vorst als met ADHD en 7 keer zoveel als met autisme. In iedere schoolklas met 30 leerlingen zitten in Nederland twee kinderen met stof. In België wordt dit bij kinderen rond 2 jaar globaal geschat op 5%. Nu zullen we bekijken wat de oorzaken zijn. Onderzoek naar kindertaalstoornissen is veel later op gang gekomen dan bij volwassenen met afasie als gevolg van een beroerte. Meer specifiek in de jaren 70 van de vorige eeuw. Stos is een op zichzelf staande primaire stoornis. Dit wil zeggen dat deze niet het gevolg is van een andere stoornis. Hoewel er geen duidelijke oorzaak kan vastgesteld worden, wijst onderzoek wel uit dat kinderen met specifieke taalstoornissen ook vaak lichte problemen vertonen op andere gebieden, zoals aandachtstoornissen, veel motorische problemen, de informatieverwerking, leerproblemen en emotioneel. Na de oorzaken bespreken we de kenmerken van stof. Stof kan zich uiten in een beperkt vermogen om wederkerig te communiceren en mondelinge communicatie in het algemeen, vertraagde verwerking van informatie en zwak taalbegrip, zwak metalinguïstisch bewustzijn, problemen met de conceptuele ontwikkeling en weinig innerlijk. Toch zien we vaak ook bijzondere talenten bij jongeren met stof, zoals een goed visueel geheugen. Goed in visueel-ruimtelijke zaken zoals puzzelen en tekenen en visuele expressie. Goed in het herkennen van gezichten. Sterk in non-verbale communicatie en doorzettingsvermogen. Vervolgens bekijken we hoe we als leerkracht activerende werkvormen toegankelijk kunnen maken voor leerlingen met stappen. Over het algemeen zijn de volgende zaken belangrijk. Een veilige en gestructureerde leeromgeving creëren. Vooraf voor stels een inleefmoment organiseren, indien de stelsleerling hiermee akkoord had. Ook is meer tijd geven belangrijk om te antwoorden bij toetsen of examens. Op... Daarnaast is het belangrijk om te controleren of de leerling alles begrepen heeft en om de leerling korte antwoorden te laten geven. Door groene en oranje kaartjes aan alle leerlingen te geven, kan de leerling door het oranje kaartje bovenop de grond te leggen, veel aangeven dat hij extra uitleg nodig heeft. Tijdens de motivatiefase kan je als leerkracht een mindmap gebruiken of filmpjes. Als je als leerkracht mindmap wordt, dan is het belangrijk om eerst de leerlingen te laten nadenken en dan de stadsleerlingen als eerste aan te duiden, zowel de stress voor de leerling weg. zoontjes is de ondertiteling heel belangrijk, zodat de eventueel verstoorde auditieve perceptie Visueel kan ondersteund worden. De gouden regel is zoveel mogelijk visualiseren. Afbeeldingen, schema's, beeldwoordenboeken en bij abstracte begrippen een concreet voorbeeld. Tijdens de leerfase is het belangrijk om bij opdrachten altijd een instructie geest te geven. Na de klassikale instructie kan de leerling met stas en kunnen alle leerlingen de opdrachten nog eens op hun gemak nalezen. Als tweede kun je het leerling rijk laten maken van een gedetailleerd stappenplan bij meervoudige opdrachten. Meervoudige opdrachten kun je ook opsplitsen. Je kunt het antwoord ook reeds voorstructureren aan de hand van signaalwoorden. Zoals bij opdrachten stel je tijdens de evaluatiefase best ook nooit dan de vraag. Leerlingen met stof kunnen ook moeilijk om met invulzinnen of kruiswoordraadsels en met nieuw bronmateriaal Ook spreekoefeningen zijn moeilijk. Wat kunnen we dan wel doen? Heerlijk met stof zijn goed en duidelijke moeilijke in kolommen verbinden, in de reproductievragen, in letterlijke vragen, in basisvragen en in dezelfde vragen of opgaven als in de cursus. Als laatste hebben ze ook veel baat bij hulpmiddelen. In het later leven hebben de immers ook Google ter beschikking en dat leert hen out of the box. Dank. Tijdens de leer- en de evaluatiefase is het belangrijk dat we oog hebben voor de sterke punten van leerlingen met stas. Zo hebben zij een goed visueel geheugen. Dit kunnen we benutten door bijvoorbeeld een memories te integreren of door paren bij elkaar te leggen. Ze zijn ook goed in visuele expressie en non-verbale communicatie, korte dialoogjes, memes spelen, begrippen niet te kennen uitbeelden, enzovoort. Bovendien zijn ze ook goed in visueel ruimtelijke zaken, zoals puzzelen, uitgeschreven stappen laten ordenen, begrippen laten tekenen, enzovoort. Wat kan een ondersteuner die deze leerlingen dagelijks begeleidt ons vertellen? Deze tips zouden een ideale situatie voor leerlingen met stof moeten creëren. De ervaringen van een ondersteuner die deze leerlingen begeleidt, leren mij achter dat het in de praktijk minder het geval is. Toch kan en moet de leerkracht een hele grote rol spelen in het creëren van een veilige en gestructureerde leeromgeving. Deze kunnen we creëren door onder andere opdrachten en fiches te maken. Door bovendien telkens dezelfde layout te gebruiken, geef je alle leerlingen een houvast. Dit is een mooi voorbeeld van Universal Design for Learning. Want hiermee komen tegemoet aan de nood aan structuur die leerlingen met autisme, STOS, ADHD en tal van andere leerlingen hebben. Het is ook uiterst belangrijk dat de leerling met STOS extra tijd krijgt op een toets. Tijdens examens kan een zorgleerling makkelijk bereik maken van een zorg- of tijdsklas. Tijdens het schooljaar kan de leerkracht eenvoudigweg enkele uitbreidingsvragen schrappen. Een veilige leeromgeving creëren waarin leerlingen durven te leren is ook heel belangrijk. Praten met elkaar, maar ook praten over anders zijn. Hier ligt wel de moeilijkheid dat sommige leerlingen met stas helemaal niet willen dat hun medeleerlingen hiervan op de hoogte zijn. Het niet willen opvallen, kan je oplossen door groene en oranje kaartjes te maken en aan alle leerlingen uit te delen. Eender welke zorgleerling zal je door het gevoel hebben minder op te vallen en je houdt op leerlingen die gewoon even een mindere dag hebben. van UDL gesproken. Om af te sluiten is de leerkracht bij alle actieve werkvormen van heel groot belang. Hij of zij dient de klas echt in de hand te houden. Voel je als leerkracht dat het bij een bepaalde kwast naar herhaalige pogingen niet lukt? Argel dan niet, maar vraag hulp. Hier liggen met stof, danken u